Goeiedag, ik ben Sean van ProTech, uh, ik ga je wat laten zien over Photon. Photon is een robot die kan besturen met de iPad. Op de iPad heb je verschillende programma's uh, waarmee je hem kan programmeren. En het is ook gewoon een heel programma wat je individueel met hem kan doen. Dan kan je verschillende levels kun je allemaal maken. Sommige levels moet je alleen op de iPad doen en andere levels doe je weer gewoon met Photon erbij. Uh, leerlingen vinden het omweg leuk om foto's die heel rustig beweegt, om het allemaal goed onder controle te krijgen. En op die manier leren ze programmeren op een vrij rustige en eenvoudige manier.